Welkom bij de webinar SheetMetal Import. En eigenlijk een van de eerste dingen die ook eigenlijk iedereen vergeet uh, bij het importeren, importeren van een step of van een ander importbestand, is het bekijken van de instellingen. En in die instellingen kun je eigenlijk al heel veel dingen neerzetten, waar je kan kiezen hoe je model wil importeren. Bijvoorbeeld uh, de opties, de allereerste generate log file. Op het moment dat de import fout gaat, kunnen wij vaak uit die logvaal ook zien wat het probleem is. En die logvaal die wordt opgeslagen bij het bestand wat je importeert. Dus als je altijd een logvaal erbij krijgt en dat je computer, kun je hem ook hier uitzetten. Nou, zo ga ik al die instellingen zo met jullie doorlopen. Zodat jullie weer wat beter een idee krijgen van wat je hier allemaal wel en niet kan vinden. Daarnaast is een tweede punt wat altijd belangrijk is bij het importeren de Optimize. Die zit onder inspect, zowel in part als in sheet metal. Uh, en bij optimize wordt je hele model door solid edge één keer grondig nagelopen op uh, curves die bijvoorbeeld uh, geoptimaliseerd kunnen worden. Dus het hele model wordt geoptimaliseerd voor het gebruik van solid edge. Veel problemen met importmodellen ook, uh, komen ook voor in modellen die nog niet geoptimaliseerd zijn. Dus dat is voor ons ook een heel belangrijk punt: altijd eerst optimaliseren. En dan zie je hier links. Naast je part-copy ook een blauw icoontje met een i. Op het moment dat je optimize hebt gedaan, is de i weg. En dan het, de paar uh, functies die belangrijk zijn voor het omzetten van een uh, uh, importmodel naar een werkbare sheet metal is de transform-functie. Uh, ik ga jullie ook laten zien hoe je een part kopie kan maken van je sheet metal. Waardoor je zowel je uitslag als je designmodel tegelijk kan bewerken. Dus je kan in je uitslag dan direct zien waar je je wijzigingen aanbrengt. En verder zal ik jullie wat recognize uh, functies laten zien. Waardoor je snel je holes en je patterns kan herkennen en je hole patterns. En dus eigenlijk alle geometrie van je importmodel kan gebruiken en ook kan aanpassen. Ik open in ieder geval een step. En dan zien jullie hier rechts onderin, als ik mijn step heb aangeklikt, een optiesknop. En daar vind je alle opties voor het importeren van een stepfile. De eerste heb ik jullie al verteld, dat is een logfile. Straks als we die step hebben geopend, zul je ook zien dat er automatisch een logfile wordt aangemaakt. Simplified geometry, die zal zorgen dat de geometrie die je importeert, zoveel mogelijk al wordt versimpeld. Bijvoorbeeld um, dat cilinders die uit twee halve cilinders bestaan in je importmodel, Automatisch worden omgezet naar een volledige cilinder waar je mee kan werken in synchronis. Dan bij het tweede gedeelte, access on import, daar heb je stitch surfaces en boolean solids. Die twee zijn, um, behoren eigenlijk tot dezelfde categorie. Stitch surfaces die zorgt ervoor dat de surfaces in het importmodel met een bepaalde tolerantie van 0,0005 nog wat uh, worden gestitcht. Dus als er surfaces net los van elkaar zitten, maar aan elkaar horen, dan zullen die ook als één surface worden gezien. Dan krijg je dus niet allemaal losse uh, surface partcopies in jouw padfinder, maar dan wordt het één partcopie. Hetzelfde geldt voor boolean solis. Dus als die heel dicht tegen elkaar aanstaan, of tegen elkaar aanstaan, dan zal dat allemaal één partcopie worden gemaakt. Als je dat niet wil, kun je dat natuurlijk dus uitzetten. Hier staan default aan. Die derde is dat op uh, het moment dat er curves of schetsen in jouw step zitten dat die allemaal in één partkopie worden meegenomen. Dus die uitzet zal voor iedere curve of iedere schets een losse partkopie worden aangemaakt in je padfinder. De bodycheck die vertraagt het proces van het importeren van stepbestanden maar die kan er wel voor zorgen dat sommige bodies die niet goed meekomen daarmee wel goed meekomen. Dus mocht je problemen hebben met het importeren van bodies is het nog een idee om die aan te zetten. Uh, solids als design bodies, nou ja, dat zegt het eigenlijk al: die importeert solids als design bodies. Als je die uitzet, dan importeer je solids als construction bodies. Zoals dus hulp bodies uh, komen ze dan in je part te staan. En die laatste uh, is of je curves en points mee wil nemen of niet. Als je een meting hebt gedaan en je hebt een point cloud in je bestand zitten, dan moet je hem uiteraard aanzetten. Uh, wij adviseren nog wel eens om hem uit te zetten omdat je step dan verder sneller wordt geopend, maar je mist dus wel alle curves en alle punten in je model. En die laatste uh, is de output folder, dus de map waar je bestand in komt staan op het moment dat je hem wil gaan opslaan. Dus ik heb hier mijn step op mijn bureaublad neergezet, Als op het moment dat ik hier een metal van ga opslaan, komt die automatisch in deze map. Als je dat niet wil, kun je hem uitvinken en een andere map selecteren. Dan gaan we hem openen in de sheet metal bestand. En dan zien jullie hier een geïmporteerde sheet metal file. Je ziet dat er een aantal flensjes op zitten. Gaten zitten erin en hij heeft als het goed is overal dezelfde wanddikte. Op het moment dat dat niet zo is krijg je problemen en die ga ik jullie straks laten zien hoe je die op kan lossen. Waarschijnlijk hebben jullie allemaal ooit wel die foutmelding gehad, maar daar kom ik dan zo op terug. Nou, wat jullie hier aan de linkerkant zien, is dus al dat die partcopy een i ervoor heeft staan. Het symbool dat we nog moeten optimizen. Dus ik ga naar Inspect, Optimize. Dit is de body die ik wil optimizen. Ik zou ook meerdere bodies kunnen kiezen, maar ik heb er maar één. En dan maakt hij ook keurig een overzichtje van alles wat hij... Uh, voor de Optimize heeft gevonden en wat hij na de Optimize zou, zou kunnen vinden. In dit geval is het een net model, dus er is niet veel uh, aan mis. Maar uh, hij zal hier dus ook laten zien of hij bijvoorbeeld cilinders heeft gereduceerd of meerdere uh, planes samen heeft gevoegd. Dan zie je dat de I verdwijnt en dat we er dus mooi mee kunnen werken. De functies die ik jullie ga laten zien zijn in synchronous. Uh, ook omdat het uiteraard bekend is dat je in Synchronous gewoon meer met je importmodel kan dan met ordit. Vandaar dat Synchronous ook zo'n goede manier van werken is. Um, maar alles wat ik in Synchronous doe, zou je later ook in Ordered kunnen aanpassen. Dus ik ga jullie in Synchronous laten zien. Het zijn allemaal basisfuncties, dus ook gemakkelijk voor audit gebruikers. En als je daarna naar Ordered gaat, dan kun je ze ook nog aanpassen. Nou, nu ik dus in Synchronous zit, ga ik naar mijn toolstap. En dan heb ik hier een part to sheet Metal knop. En dan vraagt hij in mijn promptbar om de base face te selecteren. En dat is in dit geval mijn bovenvlak, want die ziet hij dan als tab. En die andere delen zal hij dan als flensjes zien. Dus die selecteer ik. En dan zie je hier aan de linkerkant dat hij de part copy heeft omgezet naar dus de tab waar ik de base face van heb geselecteerd. En verder heeft hij van iedere flensh een flensh functie gemaakt. En dat ging heel snel, het is heel simpel eigenlijk te gebruiken. Maar het werkt supergoed en daarmee kun je ook de flanges al selecteren als je ze wil aanpassen. Voor synchronous gebruikers die zien ook, nou die flanges die kun je direct aanpassen op het moment dat je je stering wil ergens anders neerzetten. Dus hij is eigenlijk gewoon klaar voor gebruik. Behalve dat we hier allerlei gaten in hebben zitten. En die gaten kunnen we nu wel selecteren, maar die hebben gewoon een diametermaat. Nu heb je hiervoor onder de holes functie Optie heet Recognize Holes. En die herkent direct welke gaten er allemaal in het model zitten. En dit is niet voor de demo. Als je een enkel model opent die een diametergat in het model heeft zitten. Zal die altijd met Recognize Holes die gaten herkennen. Als het een doorlopend gat is. En je ziet dat die ook de gaten die hetzelfde, dezelfde diameter hebben bij elkaar heeft gegroepeerd. En die kan ik hierin al aanpassen. Ik heb hier bijvoorbeeld een gat van 12. Ik selecteer de holes table functie en ik kan gelijk zeggen ik wil dat het gat van 12 11 wordt. En dan zie je hier aan de linkerkant dat er allemaal holes functies bij zijn gekomen, dus 3 van 11 en die twee andere. En die kan je ook dus gewoon als synchronous holes functie bewerken. Wat je nu eigenlijk nog mist, want je ziet waarschijnlijk al dat hier een patroon in te herkennen is. Ook dat kan solid edge recognize. Dus we gaan naar de recognize pattern functies. Het zijn er twee. De bovenste is voor patronen, dus uh, rechthoekige cutouts die in een patroon staan. Of andere patronen naast hole patterns. We gebruiken nu de hole patterns, omdat het allemaal holes zijn die in het patroon terugkomen. Maar voor alle andere patronen zou je dus Recognize Patterns kunnen gebruiken. Ik zeg Recognize Hole Patterns. Ik zet hem even op Top Face, want dan kan ik ze allemaal in één keer selecteren. Rechtermuisknop. En dan zie je dat hij net zo snel als bij die holes recognition een overzicht heeft gemaakt van de patterns die erin zitten. Er is één patroon gemaakt, die is circular, kan ik zelfs nog aanpassen in rectangular, want het is in dit geval allebei mogelijk. Maar circular is voor mij goed. En die circular pattern wordt ook weer gepatterd door deze rectangular. Dus zelfs dat ziet hij. En dat andere patroon, dat is uh, de pattern van die gaten die daar weer in liggen. Ook die kon ik in het pattern scherm waar ik zojuist was aanpassen, net als bij de holstable. Maar dus ook gewoon achteraf in het model. Dus hij herkent hier mijn patroon. En als ik daarop dubbel klik, dan kom ik gewoon in de pattern functie. In dit geval de circular pattern. En kan ik dus ook zeggen, ik wil 5 graden in plaats van 4. En dan pas je dat aan. Voor de ordered gebruikers. Als ik nu wissel naar ordered, zit ik dus nog steeds in de synchronous uh, functies. Maar voor de holes en voor de patterns is het eigenlijk niks meer dan dubbel klikken op die functie met links. Dus dubbelklikken op het gat, kom je direct in de holes table. En dat geldt ook voor de patterns. Dus dubbel op de patterns, maakt niet uit welke, kom je ook direct weer in het patroon zoals ik net liet zien. Um, en ik blijf nu bij ordered, want ik ga er een gelinkte part copy van maken. Daarvoor sla ik eerst deze even op. In dus, zoals ik net al zei, dezelfde map als waar mijn step stond. En wat ik nu ga doen is een part copy maken in een nieuwe sheet metal van dit onderdeel. En die kan ik openen naast mijn uh, onderdeel waar ik mijn design gedeelte in aan het doen ben. Dus ik open een nieuwe sheet metal. En ook die wil ik ordered. Ik maak een part-copy van hetgeen wat ik zojuist heb opgeslagen. En ik wil hem gelijk flattenen over dit vlak. Finish. En als ik nu mijn scherm arrange verticaal, dan zie je dus naast elkaar het modeled of het designed part en het flattened part. En stel dat ik nu hier een wijziging aanbreng. Als ik in orde zit, kan ik dat nog steeds op de synchronous manier doen. Die even uit. Ik maak deze flensje bijvoorbeeld een stuk langer. Hij beweegt nu mee met de hoek. Maar dat kan ik ook aanpassen. Die moet ik hebben. Die aanpassing heb ik gedaan. Klik ik één keer in mijn flatten, dan vraagt hij of ik hem wil updaten. Ik zet hem nu voor altijd aan op updaten. En dan zie je directe wijziging in mijn flatten. En op die manier kan je natuurlijk ook hier bemating aanbrengen. Zul je ook direct de buitenmate van je uh, uitslag terug zien komen op het moment dat je in je modelpart wijzigingen doet. Die ga ik even afsluiten. Dus wat ik jullie heb laten zien is een transform functie in synchronous. Met daarbij ook recognize functies. Zodat je zo goed mogelijk je importmodel kan aanpassen. Die recognize functies gelden overigens, overigens ook voor de part omgeving. Dus in parts kun je ook deze holes en de hole patterns en de patterns allemaal recognize als je hem importeert in synchronous. En dan lopen we vaak tegen de volgende foutmelding op. Het kan zijn omdat uh, CAD modellen uit andere CAD software meerdere diktes in een sheet metal hebben. Dat kan voorkomen. Solid Edge werkt daar niet mee. Omdat het ook uh, in productie uh, niet, uh, niet voorkomt. Maar goed, het wordt gemaakt. Dus daar moeten we wel mee om kunnen gaan. En nu hebben wij uh, geprobeerd om de makkelijkste manier om dit te fixen voor jullie uh, te laten zien. En dat gaan we doen door een surface te maken van het importmodel en die te tikkenen. Dus dan heb je, als het goed is, alle onzuiverheden uit het model wat je hebt geïmporteerd. Kun je hem tikkenen en dan weer transformen, net als wat ik jullie net liet zien. Daarvoor open ik een tweede stap. En dat is deze. En dan zie je gelijk nog iets wat soms lastig kan zijn bij het importeren van een sheet metal model. Is dat een, uh, andere software, een ander software al uh, sheet metal functies heeft toegevoegd. Transform die pakt die lastig. Hier zie je wederom dat ietsje weer voor een apart kopie. Dus ik ga eerst optimizen. Nu is die weg. En er zit hier ergens een verkeerde wanddikte in, waardoor we hem niet kunnen gebruiken als transform. En daardoor voor ga ik naar surfacing. Dan heb ik hier een copy surface knop. Kan ik hem op chain zetten. En dan kies ik direct de surface die ik wil hebben. En er zit een hele mooie functie bij in die copy surface knop en dat is deze. En dan kan ik de internal boundaries niet meenemen in het maken van mijn surface. En dat betekent dat als die klaar is, dat die alles wat uh, door het vlak heen loopt wat ik eigenlijk wilde hebben, dat die dat eigenlijk overslaat. Waardoor je gelijk een surface krijgt van het hele sheet file wat je wil hebben. Nu is het enige eigenlijk wat we moeten doen is hier een body aangeven. En dat doen we met de Ticken functie die in de part omgeving zit. Dus dan switch je even naar part. En dan vind je onder de Sweep knop Ik Selecteer de Surface. En ik vergeet nog één ding. Ik ga hier heel even uit. Ik moet namelijk een nieuwe body aanmaken, anders ga ik hem door mijn oude design body heen doen. Dus eigenlijk een beetje het begin van werken met multibodies in één part, dat is een heel ander onderdeel. Maar daarvoor heb je hier allerlei knoppen. Ik maak nu alleen een nieuwe body aan. En daarin ga ik mijn tikken uitvoeren. En ik kan hier ook nog kiezen welke kant ik hem op wil hebben, dus wil ik hem... Naar de buitenkant van het surface wat ik heb gemaakt. Of naar de binnenkant. In dit geval naar binnen. Want ik heb surface van de buitenkant genomen. Dus dan heb ik hem weer op dezelfde plek zitten. En dan zie je een heel gaaf uh, sheet metal bestand. Wat we alleen nog maar om hoeven te zetten. Dus daarvoor ga ik weer naar tools. Switch naar sheet metal. En dan kan ik transform weer gebruiken. Om hem volledig weer om te zetten naar SheetMetal. Het is een redelijk eenvoudige. Uh, manier om een. faal wat anders is opgebouwd. dan dat we in Solid Edge zouden doen. om die toch in Solid Edge goed bruikbaar te maken. Uh, en om weer aan te kunnen passen. Uh, dat was het voor vandaag. voor de SheetMetal Import Webinar. Mocht u meer willen weten over SheetMetal. Um, dan kunt u. Een kijkje nemen op de website naar onze sheet training. Die vindt op woensdag 6 september plaats in Hengelo en op woensdag 20 september in Noordorp. U kunt natuurlijk ook bellen naar ons uh, telefoonnummer of uh, mailen als u hier interesse in hebt. En dan hebben we nog meer webinars op de planning staan. Namelijk 1 september een Sword Edge ST10 tools webinar. In ST10 zijn een heleboel nieuwe functionaliteiten uh, toegevoegd. En van een paar van die functionaliteiten willen we jullie alvast de basisstappen laten zien. Zodat als jullie ermee willen gaan beginnen, dat je in ieder geval weet waar te beginnen. Het is natuurlijk altijd aan te raden om de update training te volgen. Um, en om 6, 6 oktober is Synchronous Highlights webinar. Waarin we laten zien wat de hoogtepunten zijn, zoals u naam al zegt, van Synchronous. En dus ook waarom je in Synchronous uh, bepaalde tools kan gebruiken om wel je volledige model te controleren. Die is vrijdag 6 oktober. En dan zijn we aan het eind gekomen. Als jullie nog vragen hebben mag dat in de chat. En anders wens ik jullie alvast de prettige wieken.